Daar zijn de twee Appaloosa's, Joyce en Blackjack. Blackjack zat voorop. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Goed zo, Joyce! Hoi, Joyce! Daar zijn de paarden van de paarden. Ja, daar zeiden ze. Ze passen er nauwelijks op. Met een lange stoet. De witte. Daar is de witte. Oei. oh, Dat is... Apollo natuurlijk. Ja. Ik dacht even dat de Apollo bij de stoel mee liep. Het is al mooi gezellig. Oh, daar is er nog één. Oh, de twee Apollo's zijn alweer nou weg. Dus zijn een stal. Ze kunnen nog onmogelijk met z'n gaan staan. Oh, daar is Joyce! Daar is Joyce! Kijk eens, Joyce! Kom maar, Joyce! Oh Joyce! Hé, hey, Blackjack! Appelousas. Hey Hé, Blackjack! Goed zo, Joyce! Oh Joyce! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack!